En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Na alle pijnlijke dingen die in het verleden zijn gebeurd, wil God graag dat je geniet van iedere dag in je leven. Dit kan niet zolang jij niet het besluit hebt genomen om het leven in overvloed aan te nemen. Het leven dat Jezus door zijn dood en opstanding voor jou gekocht en betaald heeft. Tot die tijd zal de duivel altijd proberen om dit van je af te roven. Jezus zei, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Johannes 10, vers 10 Jezus kwam naar deze aarde en is voor ons gestorven, zodat wij een overvloedig leven kunnen hebben. Door het leven dat Hij je geeft, ben je een nieuwe schepping. Je hoeft niet toe te staan dat oude dingen die jou zijn overkomen, gevolgen hebben op je nieuwe leven in Christus. Als een nieuwe schepping in Jezus Christus... Kun je je denken vernieuwen volgens het woord van God en kunnen jouw emoties genezen en hersteld worden. De goede plannen van God kunnen zich ontvouwen in je nieuwe natuur. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik kies er dagelijks voor om de nieuwe mens aan te trekken, gekocht en betaald door Jezus.